Tisha Boy Congo, yes, yes, yes, it is what it is and what's gonna be podcast. And from that, I have a special guest, my nigga La Coca Ruff. Let's go! Everything! Samba Everything! Everything! Everything! Everything! Everything! nigga Everything! Everything! Everything! Everything! Everything! Everything! Vandaag wil ik introduceren, maniger mijn broden, La koken Raff en van negro tot repressage bro, let's go. Bro. What up man? Stop, bro? You good? Rustig man. Always. Oh, ja man, it's a blessing om hier te zijn bro. Zeker, zeker. Yeah man. See you, uh, let's go, is go man. Let's, go man. let's do, it, man. do this, let's do, let's do this, bro, down, bro. Yeah ja, man. Bro, ja. plissage man. Dope trek, bro. Thanks man. Thanks, Shape, thanks, man. thanks. Tell me about the shit man. Thanks man. Ja yeah, man. Ja yeah, man. Rampassage, Is eigenlijk ja man vooral met niggers die hard werken. Je weet toch? Die geen geld uitgeven eigenlijk. Alleen uh -huh. maar dukusparen, sparen, sparen, sparen. steken, steken. You know. Dus ja uh, yeah, man die trek gaat. Uh, That over man. Yeah, man, remplissage. Yeah man. remplissage. plus sage. Please, rempli, plus, I'm plus. I'm plus the sack or I'm plus. Yeah man. I'm plus the I'm plus. Snap it. The sack is just a tas. you know? And the pouch is just Yeah brook bag. Brook bag. Just like a stack, stack, stack, stack. You know? you see. Let's remplissage. a stick. man. I come to get Oh shit, you got a merch for shit. Yeah man. remplissage. Yeah man ze kunnen netjes die shit halen man ja man ze kunnen gewoon die shit bestellen gewoon you know op de site van OMC yeah, yeah. Nou kunnen ze gewoon die shit bestellen bro man gewoon you know? ja, ja man sorry, man ik ga dit sowieso checken voor jou, maar, thanks, man thanks man ja, thanks man thanks man en nu gaan we beginnen maar, bro. Hm? Rough, man bro ik noem Ralph man ja dat is je naam ja yeah, man Zeg man als je ziet meteen wil ik kopen ja, kopen en shit kom je niet naar me toe ja man, man. Yeah, man. My niggas go on, no, my see rough, you know. I'm saying niggas di yeah. you know. And uh, yeah, that name I go on get from the junkies, you know toch? toh? Unique, vroeger gewoon go on cook, and shit, you know. The junkies found them my shit, go on. We back, we back. Yeah, man. Yeah, we back, we back. Yeah, we're man. 18, yeah, eighteen, eighteen years. But how are you sprung back from that, Yeah, my West Africa Guinea conakry man. Guinea corner. Yeah, man. So, man. Even a youngie that took combien, man. Op my 14th day. 14th. Yeah, man. So, man. We're here so music, yeah, Sanma. man. Good life. Yeah. yeah. Yeah. Yeah, man. Let's go, man. Yeah. Let's talk about music, man. bro. We're going 80 lidah met bitch niggas. Get like yeah, man. Ja, G, or school G. Yeah, maybe was he, maybe was he. Yeah, man. That was when my nigga easy for shizi. Yeah. yeah. You know? Ik uh, Yeah ja man, dat is bitch nigger en die clip was gemaakt door mijn nigger Fresh Boy. Ja. Yeah. You know? Ja. Yeah. Oh, oh shit, shit man. Old school, old school old shit. school bro. <laughs> do, do, do, do, do, do. Ja, man. Let's get it in. Ja, man. Yeah, man. Ik heb nog een lijn voor jou van die bitch nigger. Ja. Yeah. Uh, hoe ging die, uh, kom je in de Vipo, I'm gonna get yeah, you yeah, yeah, man. Man. Bitch, yeah. to Ja, yeah, right. man. Ja, you know, yeah, man. La bitch, to Ja, man. Ja, man. Oldschool yeah, shit. Ja, man. Ik ga niet yeah. wegvluchten. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus ik ga... In, in, in. Ik ga erin. Ja, ja maar ja, ik ga erin. Dus ik ga erin. En uh, ja, man, dat is altijd mijn leven geweest hier. Precies, man. You know? Dus ja, uh, yeah, man. Gewoon ja. struggelen. en ook uh, gewoon falen, opstaan, doorgaan. You know? En dus dan zie je, je treks, man, bro. Acht jaar geleden. Ja. Man, en nu ben je hier nog steeds met het nieuwe trek. Dat man. Ja man. Dat is er tussenin, teken, man. Je hebt heel veel treks nog uit. Man. Yeah. Dat eens meer een beetje over jezelf, voor de tracks, man. Ja, yeah, man, ik heb een paar tracks uitgebracht, yeah. een paar singles, ja uh, yeah, kan je noemen, you know. Ja, yeah, man. Oudie Bobby uh, Johnson. Ja, yeah, man. Ja, yeah, je had you K-Bood know? uh, Doulart, computer, Ja, yeah. yeah, man. Ja, you know? yeah, man, van Bobby Schmurder, op de yeah, beats exactly. van Bobby Schmurder. Uh -huh, uh -huh. You know? Ja, yeah, man, shit ook. En, Ja, ehm. Pas Papre, Pas prêt. Dat you know? was een goede hit. Ja, yeah, man. You know, afro yeah, trap shit. Ja, exactly. exactly. yeah, man. Pas well. betekent niet klaar voor, ze zijn niet like, klaar voor, ze zijn niet ready. Ja, ja. En ja, man. Dat was. Ja, uh, yeah. yeah, man. En trek wat ik ook echt voor genoot heb, bro. Larm. Ja, yeah, Lam de Roos. Larm de Roos. Ja, jeez. En dan kom je op zingen en zo. Ja, man. De so. yeah, yeah, yeah, lyrics, bro. Ja. Ik dacht van, wow, man, bro. Ja, man. En euh, daarvoor hebben we er nog in gegaan, remplissage ook. Ja, ja. Die zang ook weer terug. Ja, je you know, man, afro, man. Ze, ja, precies. Die zang kennen we gewoon vanaf klein aan, je, ja. je weet toch? Dus ja, man. En hoe doe je met je track werken, man, bro? Wie produceert je op track? Hoe kom je in die beats? Ja, ik heb een paar niggas gewoon in Afrika gewoon. Je weet toch? In Nigeria, om precies te zijn. Daar heb ik een paar producers daar. Ja, man. En ik doe ook zelf. Weet toch? En uh, ja, man. Dus ja, we was, proberen gewoon ons eigen shit te doen. We gewoon van overal een beetje samenwerking met mensen. Ja, man. Proberen gewoon samenwerking te maken met die mensen. Ja, Dat is wat doof, man. Ja, yeah, man. En je hebt ook een papere clip voor jou. Dat was hard, man. Ja, yeah, man. Geschoten door Pro Jam. You know what I'm saying? Check that nigger man. Check dat dit Pro Jam. You know? Echt oh, zo to dat nigger bro. Ja, man. Zeker, man. En compliqué was ook een dope clip. Komplieke, met mijn nigger easy for shizzy. Yeah. You know, that's my brother. See, you wet dat's mijn You wet toch? jullie zijn sinds way back since we started. Since way back, since way back man. sinds we since 15 jaar, gee. Since op school, man. You know. Sinds yeah, we yeah. samen begonnen met muziek maken. de college. Yeah, man. We nochtij de college hier inindhoven. You wet toch? Daar werd jij heel de Ik heb dat ook gezien. Yeah, man. We kennen die shit, man. You know, man. Way back, way back, man. You know. Zeker, man. Dat is doof, man. Ja. En yeah, yeah. over muziek, bro. Wat is? Heb je nog meer projecten die eruit komen? Ja, man. Ik heb nog ik heb een track met, uh, met mijn nekker Kel yeah. en dat komt binnenkort, hij is een Amerikaans jongen. Yeah. You know? ik heb ik uh, uh, freeze met hem, dus uh, yeah, binnenkort dat komt uit. En ik heb ook uh, een yeah, track met uh, Melvino, mm -hmm. you know? dat is in, uh, ja, gewoon een Nederlands. Nederlandse you know? artiesten? Ja maar gewoon Nederlands artiesten. Dus okay. je komt met Engels, Nederlandse artiesten, yeah, yeah. je gooit alles in de mix. Yeah, okay. Ja, afro, drill, hip-hop, gangster shit. Dus we doen gewoon van alles. Van alles man. Ja, man. man. En sinds je begonnen bent, bro, je stond heel goed, heb je bepaalde zaken, want ik hoor je, je gooit drill, je gooit zang, je gooit trap, rap, je weet toch? Gewoon you van you alles. een rem ofzo? Gewoon van alles. Als je mijn Insta kijkt, op mijn Insta staat gewoon Urban, you know, urban Crossover. Dus cross dat betekent gewoon van alles, je weet toch? Alles wat muziek is, alles wat lekker in mijn oor klinkt gewoon. Dus die doe ik het gewoon. Afro-trap is van de Nieuw-Guinee. Ja, man. En is, praten jullie daar ook gebroken Engels dan? Nee, nee, nee. Waar ik dan kom eigenlijk, praten ik Frans. Frans, Frans. Ja, man. En yeah, yeah. you know, Guinea-Conakry. Shout out to the, to the Guinea-Conakry niggas. Mm -hmm. uh -huh. You feel me? Westside. Westside, man. We zijn toch in West-Afrika. Uh -huh. You know? Ja, We're the West Africa. <ściem> you know? Ja, dus ja, praten we eigenlijk Frans. Dus ja. en... The Afro trap en zo, zelf MHD, yeah, you know, right, right. wat uh, ja ze noemen hem MHD in in in uh, hier in Nederland, maar yeah. is you know yeah, MHD, yeah. you know, I say uit find the aan een van de Afro trap, I come tijd zelf uh, you know geen konakri, en ja man, that's the shit man. Ja yeah, man, now we're gonna go to the Bluetooth speaker, alright? Ga nog een paar tracks horen voor mijn niggers? Ruff La Ruff, you better know. Jeff! Yeah. Yo man, it's your boy Big, Big, Big Homie Dwarf man, why niggas be walking up saying dumb days, shit? They walking in me the they talking about, hey man, I like a TV show, I'm syndicated. I'm like, they get you syndicated? Why is the actually you what your name is, nigga? Big Homie a Bluetooth speaker, get ready. Back from the break, it is what it is, and it's gonna be. I'm gonna go rough We're gonna listen to three songs, Bluetooth speakers. We begin with. Oh, let me think, let me think. We begin with uh, Lam the Hoes, bro. Lam the Hoes. Let's go. All the gangsters Who need some love? You know what I'm saying? Gangsta need some love too. Every gangster needs love too. You know what I'm saying? That's what's up. That's the girl. That's what I'm Ja, yeah, man, je hebt het vooral. Allen, Yeah die you die hebben, je hebt er, je hebt er, je hebt er, je hebt er, You hebt er, je hebt er, je hebt er, je hebt er, je hebt er, je You see, everybody need love, man. Like my said, man je hebt man. Exactly. You know you know? So you know? yeah, Pas ze zijn pré. niet klaar voor, je weet toch? Shit man. Ja. Na wat je dit jaar hebt laten zien bro. En ze zijn niet klaar voor jou man. Nah, man. Dank je ook man. Ook voor de stijl zijn ze nog niet klaar voor. You know? En is een kles van jou man. Maar pa, après ja. man, ga je checken. Yeah. Check de maatregat de klep. ja zijn zeker niet klaar voor Ja, Ook man. Dope estrek man. Ook voor die style, man, nigger, ze zijn niet klaar voor. You know what I'm saying? Franglais. Je weet toch? Franglais. Dat's Franglais. Franglais. We hebben onze eigen taal, man, we call it Franglais. Je weet toch? Frans en Engels. You know what I'm Frans en Engels. Je was de eerste rapper you die daarmee kwam. Know? Ik kon naar mij toe zeggen van Bro, ik rap Franglais. Ik zei: Waar praat je over? Ja, man. En je Ja, man. We toen een ik tijd overal te horen ja man tijd doen. We gaan een you doen. We gaan een cheque doen. We gaan een nu komen ze allemaal met die shit die gaan die cheque doen. We man. een man. You know? Maar wij doen. We shit al lang doen. We gaan een cheque We doen. We shit een gaan We nog voorstellen We gaan een bro gaan een checken Rampie zat allemaal voor de catering The road to success is time to go. Oh, thank you. Thank you. Check the remplissage. Check after. Go YouTube, Instagram. And we're going to see you the next time. La Coca rough, man. You know? Kingo. This Monsieur La Coca rough. Cheers. And check out. Peace. Clip. Coca. Zakkus rampli, rampli de poche